Een animatiefilm voor je bedrijf, je product of je dienst? Dat is een goed idee, maar wat bepaalt het budget? Vergelijk het met de kost van een auto. Is een basic model voldoende of ga je full option? 1 seconde animatie bevat doorgaans 25 verschillende beelden. Hoe meer animatie, hoe meer bloed, zweet en tranen we steken in jouw video. Verschillende animators die samenwerken, kunnen het werk wel sneller doen gaan. En de grafische stijl is ook belangrijk en bepaalt meer het budget. De figuren en settings kunnen heel eenvoudig zijn of net overvloeien van detail en realisme. Ook hier geldt de regel, hoe meer detail, hoe meer werk. Elk project is maatwerk en afhankelijk van het verhaal dat je wilt vertellen. Let op, laat je niet verleiden door de laagste prijs. Benieuwd welk budget bij jouw idee past? Neem dan snel contact met ons op.